Ik ging samen met mijn mods naar de Efteling op vrijdag de 13e. Het Kan gewoon niks fout gaan toch? Of wel? Hé hey jongens, zonder grappen. Het was net heel leuk, maar we staan nu al een hele tijd stil. <laughs> en met een klein uurtje rijden zijn we aangekomen bij de Efteling. Kijk hoe mooi, de parkeerplaats. Ik heb ook een cadeautje voor mijn mods. En dat zit in deze tas. Ik heb weer allemaal petjes. Allemaal petjes. Ik geef allemaal petjes weg. Mocht jij er dan ook eentje willen, laat even weten hoe graag je er een wil. En dan, uh, wie weet, ga ik er wel eentje weggeven. Maar what up allemaal. Mijn naam is Barend. ook al, oh, het is het normal. leuk dat jullie kijken. Oh, perdijn. Oh, hallo. Oh, wat heb ik er zin in. Ja. <wek> Volg Almost Normal! Almost Normal! Let's go! En toen gingen we een TikTok nabootsen. Als je deze TikTok nog niet kent, dit is hem. Uh, mevrouw, je bent toch van TikTok? Ja, dat klopt. Ben je ook hier in de Efteling? Wat leuk, jongeman. Ja. Nou, fijne dag, jongeman. Ja. Nu die telefoon maar terug. En dit is de TikTok die wij hadden gemaakt. Ben, ben jij niet de ene van TikTok? Oh ja. ja. Ja, wat leuk jongeman. Ben je ook een Efteling, jongeman? Ja. Ja. Kom maar terug. Maar de echte vraag is wie wint er? Met mensen erg je niet. Uh, Geit erg je niet. En wie 10 euro is er aan het licht. WTF? fuck is dat nou weer van opdracht? Wat de fuck is dat? Ja, Wow, dit is wel cool hoor. Moet je kijken. Wow. Sam, laat eens van je beste kung fu moves zien, gast. Hier komt hij. Oh, wat? is Wat? <lacht> is gewoon Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? gewoon iemand op sterven en Wat? Wat? Wat? Wat? Alright, we hebben het Sprookjesbos inmiddels gehad. We gaan nu de echte attracties in. Ik heb hier heel veel zin in jongens. Dit is de zesde attractie van de Efteling. Ik neem jullie natuurlijk mee. Yo, oké, okay. welke ja. attractie deed jij het meeste sinuspijk? Waar we nu in gaan ja. natuurlijk! Ho, oh, hij is ja. wel sick, hè? Oké, okay, serieus serieus, jij, jij jij? Ja, waar we ingaan, zo oh. <laughs> Natuurlijk waar we nu in gaan. Ja, Dat kan. jij ook? Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, sowieso en, en Luc zegt Dat is het. niet normaal, go. Ik, ik, ben, ik ben wel een beetje zenuwachtig ook. Ja, ik ook. Dit wordt echt zo sick. Hoe is het aan de wzén. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> Kut. Is dat? Is dat? Is? Ben, ben je? Dat, ben jij? Ben, dat, ben jij dat? Ja, dat ben ik absoluut ja. Wow! Oh! Voor iedereen die nu aan het kijken is, sorry, maar dit liedje blijft voor de rest van je leven in je hoofd. Ja zeker. 12 seconds later. Zonder grappen. Het was net heel leuk. Maar we staan nu al een hele tijd stil. <laughs> Het eerste attractie waar we in gaan hebben we zitten vast. Ja. Maar hoe dan? We, sta we staan hier allemaal op een goeie. Wij staan in de rij voor een broodje Unox. Imor, jij gaat een review geven over het broodje, of niet? Ja, dat is goed. <laughs> we staan in de rij en we gaan lekker eten. Nou, dat was echt een superleuke attractie. Ja. En Sam, wat gaan we hier na het broodje nog doen? Naar huis? Nee. nee, zie je daar zo. zie zie een vogel. Dan gaan we in. De Vogelrok. Alleen hij is bang. Kijk hoe lekker dit broodje eruit ziet. Dat was het wachten waard. Ingmar, jij zou de review geven. Ja, dus... Um... Ja, ik zou ze even een lekkere afnemen. Wat ja. <laughs> is dat voor een broodje? <laughs> en? Oh, al lekker in. Let's go. Nou, ik ga hem ook even eten. Twitch. Punt... T.V. S.A.T. <laughs> Al. <Almost laughs> Als iemand kan lezen wat daar staat en jij bent op deze video terecht gekomen, ik heb oprecht respect voor jou. De groene haar. kijk de prachtige groene oh. haar. Holden. We hebben gewoon Joshua gezien. Inge. Oh. Inge, wat? Inge, Inge. Inge. Inge. Maart. Inge. Inge en toen mochten we eindelijk in de Villa Volta, maar de GoPro heeft een hele prachtige fotofunctie en in plaats van op filmen klikte ik op foto's, zoals je hier kan zien. Wel jammer, want Sam die ging echt helemaal bad in die attractie. Ik heb een nieuw huis gekocht. Dit is hem. Hij is super vet. Ik ben super dankbaar voor iedereen die mij support en zo. En dit is mijn nieuwe huis. Waarom zitten mensen op jouw huis? Ja, wat doen die mensen daar? En in die rijen waarom naar pakken? Het... Wa Waarom ziet het er een beetje niet echt uit als ze met een stil... Prima, hoor. En zo staat de trainer vrouw daar zo. Ja. En waarom beweegt ze? Ah, ze beweegt ook. Ja, ja. <laughs> Welkom bij het nieuwe segment genaamd Wat doe jij in de rij? Ingmar, vertel het ons. Algemant ja, wat vrede water aan het drinken. Sick. Sick. Ja, ik ben aan het zingen en dansen en varken. Wat dat willen we zien? Spijk, Spike, wat doe ja. jij in de rij? Sai kijken. Jeremy, wat doe jij in de rij? Jezus. Oh, luxe om te zien. Ah. Oké, okay, snel weg hier. Wat doe jij in de rij? Ja, Sharon. Oké. Okay. En wat doe ik in de rij? Ja. Ik doe lekker een potje bloens. Download het nu. Ik heb geen sponsor, maar het is wel een leuke game. Geniet jij ook zo van de snoepjes van Barens? Ik ben op zich ook klaar met wachten in een rij. Heze. te verzinnen met snoep. Nee. Joshua! Joshua! Ah! Arme Joshua, hij voelt zich niet zo lekker. Dus wij gaan nu de symbolica. Waar staat de symbolica voor? Symbool: uh, Lika. Lika? Ja, we gaan erin. Doei. Oh. Uh oh, Kijk op de ding! Dat is wel leuk. Oh. Oh. Later, wij lopen hier dus gewoon naar een volgende attractie. Ik kijk wat ik in één keer tegenkom hier. Een zieke freaking draakgast. Oh, oh, oh. oh daar gaat hij ook. Oh Wow. Hallo. Hallo. Wat cool. Wauw. Dat was echt mega awkward, Want ik wilde wat vragen. Alleen hij reed al door. Luc. Wat gaan wij worden? Wat gaat het worden? Nat. Medium. Large. Extra large. We gaan nu in de piranha uh, hoe nat gaan we worden. Kein Nat. Tanto-nat. Do Ik ben de gangster van de groep. I the one, the done, don't need oh ja, oh ja, daar gaat we. <lacht> Oké, okay, nou, dit gaat lekker. We zijn goed bezig. Ik word altijd al zo ontspannen van in een bootje zitten, weet je wel. Ja, maar het is gewoon. Dit kan ook nog niet gebeuren. Ja, het ja, ja. Zij zijn f**k. Oh, ze zijn <murica> Oh, shit. Oh, shit. Oh, jezus. Oh, dear. oh. Whoa. Oh, wow, wow. Oh, jongen, we gaan er even Ik <murica> Nee, dat niet een Nee, uh -oh. nee doe het niet. Doe het niet. Oh, nee. Oh, oh. Ah. <murica> ah, nee. Oh! Oh, nee! oh, oh, oh! Nee, nee, nee! Oh, een andere kontgat. Wacht, je <ja>. hebt twee kontgatten? <laughs> <What>? <laughs> hey, wat? Hé, wat! Kom op, draaien, draaien, draaien, Ja, Oh, dit was echt goed! Wat doe jij hier? Ik ben in een bootje gestapt zo. Het is zo leuk. Wauw. Wow. Dit zijn ze ballen. We zijn nu bij uh, Aquamura. Hebben we deze dag een beetje pech gehad of niet? Nee. Het is vrijdag de 13e en er is gewoon letterlijk niks fout gegaan. Nou, nee, nee, dat is... hoort dus. Echt? Ja, ik had DM gekregen dat het hoorde. We staan nu bij Aquamura. Kijk, wauw. We hebben echt een superleuke dag gehad, we hebben allemaal leuke mensen ontmoet en leuke dingen gedaan. En, uh, Helemaal niks gaat nou, Ik zou het nog maar even afkloppen voor ik als ik jou Oh was. Ja. Ik zie gewoon een draak, jongen, door dit ding, joh. Maar dat is echt. Moet ik ook kijken? Je mag kijken. Oh, dat is Brokito's aan de broek aan. Oh, wat een kort gast. Wat? <tie> <tie> Luke, ik heb maar één vraag van meer vanzelf. Luke, Luke. Waarom rennen we? ik weet ook niet meer wat we doen en dan dus zijn we de laatste keer we gaan nog een keer in de vogelrok ik heb er wel veel zin in en als ze nou heel hard gaan klappen mogen we hopelijk gewoon nog een tweede keer gaan we juichen sam fuck jou gast we doen het lekker wel oh god oh god we staan op nummer 1 we gaan als eerste vogelrok let's go uh, we hadden een beetje lek we mochten eindelijk beginnen en nu staan we weer in de rij. Oh, ja. Wat is gebeurd? Oké, okay. wow, mijn haar! Oh wow, mijn boys! We zijn zojuist vijf keer in de vogel geweest. Achter elkaar, dat is best wel leuk! Alright! Ik hoop dat je een beetje wat kan zien. Wij zijn zojuist vijf keer achter elkaar in de vogel geweest, Sam. Ja, dit was echt awesome. Er is echt helemaal niks fout gegaan eigenlijk. Alles had fout kunnen gaan. Ja, maar die vijf keer. Dan vijf keer achter elkaar in de achtbaan ja, zitten. We zochten het eigenlijk bijna zelf op. Maar ja, dat en is het is kan. gewoon niet gebeurd. Dus nou, het was een superleuke dag. Ja. We hebben lekker met de mods gechilled. Het was super gezellig. Vooral op vrijdag de 13 naar de Eftelingen. Gaat het nooit wat fout. Ik word wel gelijk uit. Ik had wel gehoopt dat er iets fout gegaan aan had content. Oké, okay, doei. Maar toen. Oké, okay. er ging toch wel een beetje iets fout. Uh, Joshua is zijn sleutels verloren. Dus ah. wij liepen naar de uitgang. En we zijn nu weer bij het parkje waar we hebben gezeten uh, om zijn sleutels te gaan zoeken. Uh, het is inmiddels half elf. Het park is al een half uur dicht. Liggen de sleutels van Joshua er nog? Is vrijdag de 13e dan toch wel een ongeluk? Ik kan echt niet zien waar ik loop nu. Oh, het zou hier. Yeah. Nee. Ja! Yeah! Yeah! Yeah! We hebben je sleutels. Yeah! We hebben de sleutels van Joshua gevonden. Hey, Joshua, we hebben je sleutels gast. <laughs> let's go! Het gaan... is tijd. Oh, Pardouche. Pardijn, ik ga jullie missen. Ik vond het zo gezellig. Tot de volgende keer. Oh. Hoe ik dit ding uit, jongens? Na een superleuke dag samen met de Mods in de Efteling, en dat op vrijdag de 13e kan ik zeggen dat alles goed is gegaan. Ik hoop dat jij deze video in ieder geval leuk vond. Laat het weten in de reacties. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Papier hier. Papier hier. Papier hier. Ik heb geen papier. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. hallo, hallo, hallo, hallo. Dat werd hallo. even wel een beetje eng. Dat werd. Hallo! Oh, ik heb geen papier. Hallo! <laughs> hallo. Oh, Oké, okay, we kunnen gaan. <laughs> ja, hallo!